Hey mensen, goedenavond. Wij van Party Time to See zijn vandaag bij de Rollerdisco Disco in Valhalla. Dit is Debbie, ik ben Mandy en wij wensen jullie een fijne avond en veel kijkplezier. Nog een uitvragen. Ja, hoe kom je aan die outfit vandaag? Uit, carnavalswinkel. Uit carnavalswinkel! Ja. En wat als bij je verkleed? Sorry. Wat ben je als verkleed? Een monster! Een monster. Vind je het leuk zo'n rollo disco? Ja, heerlijk. Ja. Ja, en vroeger ook veel rolschaatst. Ja, ja. Het ja. weer een hele ervaring, denk ik hè, om nou weer opnieuw te doen. Opnieuw ja, hartstikke leuk ook gewoon. Oude herinneringen, maar het is gewoon leuk. Nou, ja, dankjewel. Ik heb je wel eens gezien een bananenrolschaatsen, hè? Wat verwachten jullie van deze avond? Heel veel vallen. Heel veel vallen. Hebben jullie een beetje... Je hebt geen bescherming aan. Uh. Nee. nee. Maar zij kan het. Nou ja, kan Het remmen is nog wel een dingetje. Maar... Uh... Ja, als je mij je val breekt, hè, dan valt het wel mee. Wat zei je? Als je mij je val breekt, dan valt het wel mee. Uh, jij ligt er wel mee, denk ik. Ja, met je handen. Ja, maar ja, je valt breekt. Ja. Ja, voorzichtig Dat doen. Wel goed komen. Een beetje voorzichtig doen, maar wel lol hebben deze avond. We gaan er banaan vangen. Die skate hier ergens rond. Jullie zijn er klaar voor? Ik weet het nog niet. Ik heb al heel lang niet op rolschaatsen gestaan. Durf je op te staan? Uh, ja, maar ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ga wel even een stukje naar achter, kom. Stapje, voorzichtjes naar voren. Ja, recht, recht, stap, stap. Gaat helemaal goed, de kan je wel. Hallo. Kijk, kijk je rolt al. Ik sta nog steeds. Goed, ja, fantastisch. <laughs> Waar ben je, banaan? Oh, yes. Wat zie je er toch ontzettend mooi uit. Ja, ik heb de shine te pakken, zeg ze. Maar. Bling, bling. I wanna take you home. Ja, morgen misschien, morgen misschien. Ja, dat ziet er goed uit. Dat ziet er heel goed uit. Zelfs de rol schaatsen. Je krijgt van mij een 10. En uh, ben je een beetje beschermd tegen het vallen? Ja, ik heb het een en ander bij me. Uh, toch wel. Komt wel goed, denk ik, hè? Ja, ik ben niet zo handig. Ja. Nou, misschien gaan we nog wat leuks zien voor jou dan. Uh... Ja, ik hoop het wel. Ja. Mooi. Fijne avond. Jullie ook. Wat heb je allemaal voor moois op je helm joh? Uh, tandenborstels, haarborstels en. Uh... Ja, snoepjes, niet te vergeten. En peukhouder. Mijn rolschaatsen die, uh, die zijn van de Intertoys. Dus uh, die passen me net. Dus ik wil eigenlijk wel die nieuwe rolschaatsen hebben die je kan winnen met een auto. Ja, dat snap ik, want uh, de prijs is gloednieuwe Nieuwe rolschaatsen, volgens mij zijn best wel professionele. Ja, de goedkoop zijn volgens mij echt niet zo'n 80 euro of zo, maar die zijn wel fucking fancy. Ja, dat is, dus ja, is superleuk om te winnen natuurlijk. Ja, die wil ik echt hebben, daar ga ik voor. nou ja, hopen dat je wint dan hè. Ik heb de fanny pack ervoor, dus... Ja, nou, je bent helemaal uh, goed gekleed. Ja, goed ja, voor ja, ja, dankjewel. Goed ja, veel plezier hè. Het is ontzettend gezellig. Wat vind jij van de avond, Debbie, tot nu toe? Ik vind het leuk. En ik ja. ben, nog niet, gevallen. <laughs> ik ben gewoon nog niet gevallen. We zijn nog niet gevallen vanavond, maar ja, dat kan nog komen. Uh, ja, ik, uh, ja, Ik vind het super leuk. Ze hadden dit echt eerder moeten doen. Ja. Het is al één keer eerder geweest. Maar uh, ja, dit is helaas de laatste keer. En uh, ja, ik vind het jammer dat we het niet vaak hebben gedaan, man. echt jammer. Maar uh, ik geniet er wel van. We gaan er gewoon nog even voor. We gaan nog een rondje. Dankjewel. Hoe wil ik blijven staan? Ja, maar daar willen we voor. Ja, ik moet hem vallen. Uh. Ik hoorde dat jij deze avond georganiseerd hebt. Mede-organiseerd. Het was een beetje... Um... Ja, mijn idee zeg maar, we begin om een rolledisco te organiseren, ja. maar ik heb het natuurlijk niet alleen uh, georganiseerd. Ja, want dit is de tweede avond, tweede rollerdisco. Waarom is dit eigenlijk in de afgelopen jaren nooit eerder gebeurd? Ik heb geen idee, ik denk dat er gewoon niemand aan gedacht heeft. Want uh, dit is een skatepark, al vanaf het begin dat Walhalla bestaat en eigenlijk is dat heel raar. Eigenlijk wel, maar ja, uh, even kijken, een aantal maanden geleden heeft een vriendin van mij een feestje gegeven. En zij uh, heeft een uh, atelier in een oude gekraakte school, zeg maar. En uh, ze zei, nou ja, neem je rollen, gaat ze mee. En toen dacht ik van, oh, Rollerdisco, dat is leuk. Dat was ik gewoon vergeten. Ja, wel jammer dat er pas op het einde van Wahalla dat, dat dit de pas er is. Ja, yeah, maar hopelijk uh, komt er een nieuwe locatie. En als er een nieuwe locatie komt, komt er een uh, hele mooie rond, vo rondje voor uh, roller disco. Dus, uh, dat zou wel echt te gek zijn. Uh. Okay, yeah. En misschien ook een keer rollenderby of zoiets? Um, ja, dat is echt iets anders, maar dat zou ook heel mooi zijn als het uh, hier naartoe zou komen. Maar er zijn uh, een aantal mensen die uh, vanuit uh, de Roadkill, uh, ro roadkill Rollers uh, komen dus uh, vanavond. Ja, ik zou erg geïnteresseerd zijn in een roller derby. Misschien is dat voor de toekomst mogelijk bij Wehalla. Dat zou leuk zijn, ja. Ja, zeker. Dan gaan we naar uitkijken. Ik hoop het wel, ja. Hey. Dankjewel. Jij ja, ook bedankt. Hallo dan. Wat is dat nou? Ja. Die komen nog. Mijn, mijn kaartje voor de huur komt nog. Oh, dus je gaat nog wel rolschaatsen? Ik ga nog, ik ga nog. Heel erg goed. Ik wou je er eigenlijk op aanspreken, maar... Nee, maar dit is effe. Oké, okay. ik kom het controleren, hè? Ja, is goed. Ik kom zo maar terug. Ja, dan kom ik je. Woo! Wauw, dit is vet! Nou, dit is me toch een ervaring. Bovenop het luchtkussen al Oh, nou komt de uitdaging! Nou gaat het. Oh, oh, oh, oh, oh, oh! Woe! Ik sta! Ik heb het overleefd! Ja, je rijdt weg van me! hoe zit het? Ben je bang voor me? Nee, ik doe het niet. Ben je Bouw voor mijn rolschaatsen. Oh, dat scheelt dan weer. Met wie ja, ben je? Ik heb een dansactie daar. Prachtig, toch? Ja, maar die man heeft talent, hè? je? Ja. Die man heeft talent. Die heeft talent, ja. Misschien moet je hem interviewen. Kan jij dat ook? Hij vindt, vindt hij leuk. Nee, dat kan ik niet. Ah, doe eens, dus proberen. Nee, hij kan het weten. Hij ja. ja, hij is wel. Ik ga er eens achteraan. Stop maar! Oh ja! Oh, zo, sorry, sorry. Kom, kijk, kijk, kijk. Daar is camera. Wauw! Wauw, ja leuk hè! Heb je dit vaker 20, gedaan? Ik voel me weer 20 jaar jongen. Zo zie je er ook uit. Maar <laughs> ik kan er niet zo goed als hij, weet je. Ik probeer stil te staan en ik rol weg. Het kan... rolt hè, het rolt. Ja, wat kan ik daaraan doen? Oefenen. Je moet sowieso door je knieën. Dus je staat zo. Ja, klopt. Ik wil groot lijken. En je schouders boven je knieën, dat is de truc. Ik ga het proberen. Is goed. Nu <lacht> Nou, goede tempo hoor. Door je knieën. Ja. Was, dit was de eerste keer dat Debbie viel vanavond, dus het valt nog mee. Hè? Maar dat was serieus, de schuld van die man. Die geeft mij een tip, ik doe het. Wat gebeurt er? Ik val. Geef een ander maar de schuld. Ja, zeker. Hallo dan. Hallo dan. Ik krijg honger als ik jou zie. Oké. Okay. Mag ik een hapje? Jazeker. Ga je gang. Hé? Eh? Ga je gang. Nee, sorry. Oh. Dit, dit valt me een beetje tegen. Ja, ah, jammer man. Je hebt geen bananensmaak. Ja, ah, helaas. Beetje jammer. Fijne avond. Jezelf. Je bent een beetje snel. Ja. Veel oefenen. Hoe lang heb jij geoefend? Zeventien jaar. Zeventien? Ik zie jou dingen doen die normaal alleen op inline-skates kunnen. Je moet een beetje combineren. Ik vind het echt magisch. Wil je zo even een trucje voor ons doen? Oké, okay, hou mijn biertje vast. Yeah. Daar krijg jij je biertje voor terug. Dankjewel. Dankjewel, Dankjewel. Hey. Voila, moet blijven samen. Voila, blijven. Bala, voilà. blijf altijd in Nijmegen. Happy Gothic Angel. Oh, nice. Leuk idee. Ik vind het echt. Mag ik eraan zitten? Ja, daar mag jij. Zacht, hè? Ik ben jaloers. Oh, dat is natuurlijk ook heel mooi, hoor. Dat oh, nou vind ik wel lief dat je dat zegt. Nou voel ik me weer een stuk beter. Top, top. Dankjewel, veel ja. plezier. Ja, Veel ja. licht heeft die bij je. Oh. Wij dachten ons beter te kunnen verstoppen hier in het donker, maar, uh, maar nee. Nee dus. Nee. En rozen en niet vallen, hè? Oh, heb ik net gedaan, niet goed. Dus ik viel om mijn reet. Zie ik hier een beetje romantiek? Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Dat klopt. Is dit prille liefde? <laughs> nou, ja, wat nee. is bril, hè? Als, Ja, Een jaartje. Een jaartje? Ja. Yes. ja. Ah, dan dan komen de echte beproevingen komen nog, hè? Ja dat klopt. Op de gaat. Maar laat maar komen. We kunnen ze ook aan op de rolschaatsen. Dus dan.. Eh... Beproef ik maar één! Jazeker! Nou, dat wil ik zien hoor. Ja, ja. Ik wil jullie zien rollen! Oh, we zijn net, ik zweet helemaal wat. Het is best warm hè! Ja, heb jij al gerold? Ik echt wel. Ja, oké. Okay. Maar ik wil. Ze jagen jullie weg! Ik wil jullie zien rollen! Ah. Romantisch rollen! Oh dan moet je eigenlijk zwieren, dat oude spieren, maar dat kan niet. Oké, we gaan een rondje voor je rollen. Ik heb het gezien. Heb ik gezien, jullie hebben onze cameraman betoverd. Ja, ja dat klopt, ja dat klopt. Nee, hij moet niet doen, is niet zo lief. Maar wat gaat er nou met hem gebeuren? Als je gaat zitten moet je ook weer overeind. Yes, dit is de roller disco, de huidige locatie. Helaas de laatste, maar we genieten er volop van. Net was DNG geweest, nu zijn de kietermen aan zet. Helemaal goed, helemaal lekker. Het is makkelijker dan deze kant, ja. Oh, dus je doet het voor jezelf. <middels> Jij je bent er zo eentje. Oh ja, bij de camera. Of heb je gewoon heel veel gezopen? Nee, helemaal niet. Ja, anders wordt het ook wel lastig. Ja. Maar dit zijn niet je eigen rolschaatsen. Die heb je gehuurd. Zijn dit je eigen? Nee, nee, gehuurd. Heb je, heb, vind je het moeilijk? Ja. Ik krijg de hele tijd voetenkramp tussendoor. Ja, je probeert script te krijgen. Sorry? Je probeert grip te krijgen. Ja. Niet doen, dat gaat niet met je voeten, gewoon afzetten. gehad super Superavond. gelukkig niet al te vaak gevallen één uh, keertje. keertje maar dat hebben we niet gezien nee gelukkig niet nog één één verzoekje kom even kijken 10 juni om 5 uur of naar Wahlla of om 6 uur naar het stadhuis om Wahlla te steunen voor de nieuwe locatie en uh, ja wij zijn er ook bij denk ik hè? wij zijn er zeker bij ja. Kom met z'n allen en uh, ja, fijne avond en bedankt voor het kijken mensen. Dankjewel.